Af en toe lees je dat iemand echt jarenlang met klachten heeft rondgelopen... en daarmee is, daaraan is geholpen en dat het nu eindelijk voorbij is... en dat hij weer zijn leven weer kan oppakken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Daar doe je het voor. Uh, wij zijn een kliniek uh, gespecialiseerd in uh, urologische zorg. We uh, richten ons op uh, uh, prostaatkankerdiagnostiek, op uh, mannen met plasklachten vrouwen met blaasklachten en we een van Het verhaal van je kliniek online vertellen, dat is uiteindelijk de manier waarop patiënten het vertrouwen winnen... om een keuze voor ons te maken. We zijn ons echt wel bewust dat veel patiënten ook op gaan beginnen en ons zo vinden. Want daar kun je gewoon zien hoe iemand vergelijkt met, met, met een ander. Wij zijn dus ook uh, heel transparant in, uh, in wat patiënten van ons vinden. Alle reviews die ingevuld worden op Zorgkaart Nederland die staan ook integraal op onze website. Waar we echt heel veel waarde aan hechten is de mogelijkheid om de data te downloaden. Dan krijgen, we een, uh, dan krijgen we het in een excelletje, zeg maar. Als je er af en toe naar heen kijkt, dan komen er altijd weer verrassende inzichten uit. En dat geeft ons een rijker beeld van hoe we het doen, uh, waar we goed in zijn, maar ook wat we moeten veranderen. En dat wordt ook echt gebruikt om, uh, om wat we doen in de kliniek aan te passen. Elke patiënt bij ons krijgt een uitnodiging om een, uh, om een intern uh, anoniem onderzoek in te vullen. En aan het eind daarvan wordt ook aan elke patiënt gevraagd, wil je ook een review op Zorgkaart Nederland achterlaten. Het is compleet neutraal, want iedereen wordt gevraagd. Wat ik heel gaaf vind, wat ik heel belangrijk vind, is dat de wachttijdinformatie nu publiek staat. Uh, want je wil ook gewoon weten, niet alleen hoe goed te zien, maar ook hoe lang moet ik wachten. En die is goed opgepakt. Ik denk dat de Zorgkaart een, een prachtige tour is voor onze patiënt.